Wow. Ik uh, ben Rob van Wavel, de hoofdredacteur van het stripblad Echo. En op die manier zijn we ook gelieerd aan het NK Stripteken. Want wij zijn natuurlijk uh, altijd op zoek naar nieuw talent, mensen die voor ons uh, het stripblad willen vullen. En we zijn ook blij om jullie hier in, uh, in Oosterhout te hebben, op, op de redactie. Uh, en jullie gaan vandaag eens laten zien hoe goed jullie zijn in het tekenen van strips. Jullie zijn hier terechtgekomen nadat we ons eerst door zo'n stapel tekeningen hebben gewerkt. Die we uit heel Nederland hebben toegestuurd gekregen. Meer dan uh, bijna 300 inzendingen hebben we dit jaar gehad. En dat betekende dat we elke tekening, uh, elke pagina moesten lezen. En uh, moesten beoordelen of er ook iets van moesten vinden, natuurlijk. En uh, zo hebben we er heel veel stapels gemaakt. En op een gegeven moment hebben we dus uh, uit elke leeftijdscategorie vijf finalisten overgehouden. Nou ja, en uh, dat zijn jullie, hè. Uh, jullie zitten uh, nu hier als uh, finalisten van het NK teken Van harte welkom. Ik uh, zal het verder niet langer houden, want jullie willen gewoon heel graag gaan, gaan weten, natuurlijk. Uh, een paar spelregels misschien nog. Uh, Zometeen meteen nemen we alle papa's en mannen mee. <laughs> dus blijven jullie lekker hier uh, in alle rust uh, achter. Uh, je hebt twee uur de tijd om te tekenen. Van één tot drie. Daar hangt de klok. Uh, je staat bij. Zit je nou tegen drie uur aan en je bent nog met dat laatste plaatje bezig. En er moet nog een lijntje getrokken worden. Moet er moet nog even iets ingekleurd worden. Geen paniek. Ja, uh, daar komen we gewoon uit, dan pakken we er gewoon een paar minuutjes bij, maak je niet druk, werk lekker op je gemak, um, gebruik de tijd, en uh, wil je wat wil je wat eten, et cetera, staat er ook allemaal. Om drie uur dan verzamelen we eigenlijk al inzendingen, en dan gaat de jury, Dick Heinz, tekenaar van onder andere Fortie Ouders, en Mark van Broekhoven, andere van Jodocus de Barbara. En ik mag ook meedoen als jullie uh, Dan gaan wij kijken uh, wie de winnaar is geworden van welke categorie. Want er gaan drie winnaars natuurlijk naar huis. En de winnaar <lacht> krijgt in uh, het een trofee van het ek teken. En, moet je, moet je toch nog een beetje opschuiven: er is hier uh, drie beste. bekend. ...van elke 250 euro. En de winnaar van dat ook met een strippakket. Alle finalisten krijgen ook nog een strippaket. Dus sowieso ga je niet met lege handen. Nou, alles van is komt nu. Want wat moet je nu gaan testen? Want we hebben natuurlijk een opdracht verzonnen... ...waar je je naar uh, over moet doen. Nou, hou je vast. Uh, wat we dachten van, uh, we zitten in een hele speciale rio's op dit moment. En we uh, hebben problemen met gas, met, uh, gezondheid en met... Uh, uh, ik bedoel maar. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Maar we kunnen ook een heleboel mensen gebruiken om het gewoon allemaal op te lossen. Wat er uh, misschien uh, met de wereld een beetje fout is. Dus wij dachten van, uh, ga de wereld redden. Ga de wereld redden in je strip, Eén pagina. En dat mag door middel van een superheld. Dat mag door middel van een bestaansfiguur erbij te halen. Of. Enfin, jullie zijn de schipmakers natuurlijk. Ik hoef ze dat niet te gaan vertellen. Dus dat is de opdracht. Red de wereld. Ik alle ouders, een mee. I'm going to go to Ja, ik heb het een fout gemaakt en je hebt die papier nodig. Maar boven zitten, want zijn niet voor je kunt helpen. Moet je stikken doen, moet je dood zetten, je hebt nog stik. Ja? Ja? Ja, jongens, euh, sorry dat het lang duurde. Kun je hebt helemaal, helemaal jezelf te dat je niet zo moeilijk moet maken op het Het lijkt me gewoon het beste om gewoon te, te beginnen met maar uh, meteen de winnaars te noemen. Uh, vier kan En lekker absurdistisch. Ik krijg het toch even. even. Jouw uh, ding. Jij had jij nu stand te En dan komt hij. De winnaar is Mila. Zelf ook even... Het begint met op een dak, wat je nu een superhelft Als je zo'n strip begint, dan kan het dan in mijn een niet worden. Hele leuke strips, Feliciteer. Ja. En... Ja. En je kan ook stil om raken, je kan toch in de bovenop Zou niet doen? Goed idee. Gaat ja, het Kun je het nog even omdraaien? kunnen wil een foto omdraaien. Dan gaan we gaan nu naar de tweede leeftijdscategorie, 12 tot en met 14. Uh, de winnaar, slash winnares. Dat is even zo'n cadeau. Wat we zagen was een topstip. Gewoon een professionele inkeuring. Was goed. Juist omdat het gewisseld werd tussen achtergrond en voorgrond. Vanwege de tijd was het natuurlijk. ...voorzorgend niet mogelijk alles maar in te kleuren. En de winnaar, de winnares, heeft ervoor gekozen... ...om deze achtergrond alleen van kleur te laten gisteren. En de personages zwart-wit te houden. Maar dat geeft wel een heel leuk effect. En het was gewoon de beste grap die we vandaag gelezen. Ja, absoluut. Het was een hele, was een hele, hele, hele leuke sterke schild. grap. Ja. En daarnaast, als je niet verder gaat als tekenaar of tekenares... Kun je zo zelfs letteraar verder, want dat is het wat ons opviel. Het is met de worden die volgeschreven. En dit was met zo'n prachtig handschrift. Onderkast, zag... dus kleine lettertjes. Extra. Samen. Het zou prachtig zijn. Ja, perfect. Dankjewel. De winnaar is geworden Roemer Duker. winnaar winnares of had alleen maar thuis? Maakt niet uit, ga door. Prachtig verhaal. Heel goed gevangen in paard. Goed gezongen, tekenwerk, kleur, indeling van de paarden. En uh, de winnaar winnares heeft gekozen om de stippen dieren te maken. Het dieren. En die zagen er stuk voor stuk fantastisch uit. Uh, tijger, uh, panda. ontzettend mooi. Uh, ja. Oh, ja, de, de, de oogjes, bij sommige dieren waren de oogjes had geen pupil in. Terwijl het bij de andere wel zat, en dan krijg je een beetje een doodseffect, effect, dus een soort zombie-effect. Dus het is handig als je daar zegt de volgende keer een pupil in zet. En een andere tip, misschien Nog één? Voor... Ja, nog een oh. tip. Ik denk, ja, ik denk die oudste categorieën kunnen ook nog wel wat tips gebruiken. Uh, uh, een ah, okay. uh, ik denk dat het dit moment iets afwisselender wordt als er iets meer gevarieerd wordt tussen de camera hoek de, de figuurtjes te, te zien zijn. Dus dat niet alles frontaal in beeld klopt. wordt. Ja. Maar voor de rest... Dat was ontzettend. Inmiddels weet ik niet waar uh. uh, <laughs> het uh, Ik wil graag uh, Rivka van Groenewald feliciteren. Wooh! met even Jullie hebben daarnaar gekeken, We dus zijn dingen over bedacht, misschien hebben wij nog tips. Kom gerust nog even bij ons, als je zoiets hebt van wat heb niet nog een paard gedaan of, dan, dan, dan, daar zijn we nu gewoon voor. Ja, uh, ik wilde ja, team... je, Ik denk ook met een paar tips van ons, zouden ze volgend jaar weer mee kunnen doen. En misschien wel in prijs prijs. Ja, dat ja, zou wel kunnen. Absoluut. Ja, absoluut. Uh, ik wil de pagina's hier nog wel uh, houden. Maar, maken er dan even nog foto's van of iets dergelijks, dat je er toch nog digitaal bij hebt. Want, waarschijnlijk gaan we er echt om nog op het sleutel Dan wou ik jullie ontzettend bedanken, ook de pappers en de mama's, om naar het Verre Oosterhout te komen. Ik hoop dat jullie een hele fijne middag hebben gehad. En volgend jaar is er natuurlijk weer een nk Dus ben ben jullie van harte welkom te Dank jullie wel.